Mijn naam is Henk van den Berg en u bent op bezoek bij Bergtoys. Wij zitten hier met ons pand aan de A12. Wellicht kent u onze locatie, zijn we ook super blij met dit plekje. Wij houden ons bezig met skelters en trampolines en we willen de beste zijn in wat we doen. We willen een e-brand zijn en de mooie A-locatie past daarbij, dat versterkt elkaar. Dus wat dat betreft zijn we ontzettend blij. Met het plek wat we hier bestrijken. Inspiring Active Play, daar willen we mee bezig zijn. En dat doen we al sinds 34 jaar. We proberen ze steeds een stukje, een stukje beter te maken. Ons bedrijf werkt met een, een 80 mensen. We doen de hele bedrijfskolom. We zitten met een 15 tot 20 mensen zitten we op onze ontwikkeling die continu aan het bedenken zijn. We vermarkten het, dus we vertellen de boodschap wereldwijd. We doen dat in meer dan 65 landen. Uh, en zo vormen we één grote familie die uh, ja, de producten bij de consument brengt. Voor elke tuin hebben wij een stuk speelgoed waar kinderen oneindig mee kunnen spelen.